Ja, ik ben actief op social media, ja. Zeker. Ja, ik ben daar actief op, ja. <laughs> nee, nee, zeker niet. 5000 volgers. Ik heb er 2500 op Insta. of zoiets. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Die reacties online doen me niks. Of wanneer iemand me uitschat voor homo, maar wanneer ik hand in hand zou lopen, denk ik toch wel dat er andere reacties op gegeven zouden worden. Ja, hele goede vraag wanneer ik hand in hand zou gaan lopen. En heel eerlijk gezegd heb ik daar ook echt geen antwoord op.